Om de browserdata binnen Firefox te wissen, klik je rechtsboven het boekenkastje, gevolgd door de optie Geschiedenis, selecteer nu de optie Recente Geschiedenis Wissen, selecteer bij de tijd alles, dus dan wist je alle browserdata, en selecteer voor problemen bij je website de opties Actieve aanmeldingen, Cookies en Buffer. Selecteer ook de optie website voorkeuren en offline websitegegevens. Klik nu op Wissen. Het wissen van je browserdata binnen Firefox is nu voltooid.